Ik ben Christine. Ik zit in de walviszaal van Ekomar. Hier vind je echte skeletten van walvissen die gevonden zijn in de buurt van Texel. Hierboven vind je het kleinste skeletje van een bruinvisjongen. Maar we hebben nog veel meer skeletten. Bijvoorbeeld van de bultrug en de potvis. En die zijn echt een groot. De bultrug bijvoorbeeld die komt regelmatig voor in de Noordzee. Zijn voedsel vinden en die zeef je uit met zijn baleinen. De potvis heeft een bek vol tanden. Potvissen vind je hier niet zo vaak. Als er hier al eentje voorkomt, is dat meestal een verdwaald mannetje op zoek naar een vrouwtje. Ze eten voornamelijk invissen en die vind je hier niet goed. Deze potvis heeft een extra betekenis voor mij. Ik was er namelijk bij toen hij schoongemaakt werd. Hij is doodgevonden op een zandplaat in de buurt van Tessel. Ze zijn naar de haven gesleept en daar hebben we hem helemaal schoongemaakt. Met grote messen hebben we al het vlees van zijn botten afgesneden. Nou, dat was een uh, ontzettend vies werkje, maar nou, reuze interessant. Ik was echt verrast door de herkenbaarheid van de botten die tevoorschijn kwamen: wervels, ribben. Met daaraan, op de plek waar de vin zit, een complete arm. Bovenarm, onderarm met zijn twee botten, middenhandbeentjes, vingerkootjes, een complete hand. En dat zien we allemaal vissen. Zelfs bij het kleine bruin visje, een complete arm met hand. Bij het schoonmaken van deze potvis kwamen we iets heel bijzonders tegen: vreemde klonten in zijn darmen. En dat ik zijn. Dat is een heel kostbaar goedje wat gebruikt wordt in de parfumindustrie en ontzettend zeldzaam is. Dat mochten we verkopen en van het geld is deze de doos aan Tot ziens in de walschand.